Goedemiddag, daar ben ik weer. We beginnen vandaag boven, boven op zolder. Waarom? Omdat we namelijk eindigen in het mooiste plekje van het huis, de tuin. Achter mij zien we de wasmachine en de cv. De cv die komt in 2014. Dan gaan we halen naar de eerste verdieping. Daar treffen we een fantastische badkamer aan. Badkamer komt in 2015. Mooi toilet prachtig en erg modern. Drie slaapkamers, dus in totaal vier slaapkamers waarvan er dus drie op de eerste verdieping. Ruim en groot. Vervolgens de begaande grond. Uiteraard Entree, hal, toilet, woonkamer. Woonkamer ruim, groot. Lekker met een zithoek, eetgedeelte. Goede keuken in L-vorm. En het lekkerste plekje van het huis: de tuin. Geef je nu ook dat wauw gevoel, neem uiteraard contact met ons op. En kijken of we wel een droom kunnen waarmaken.